Je bent alleen maar christelijk, omdat je zo bent opgevoed. Is dat wel eens wat vrienden tegen je zeggen? Best een logische gedachte eigenlijk, toch? Als je ouders geloven, dan nemen ze je waarschijnlijk graag mee naar de kerk. En vinden het ook fijn als jij gelooft. Maar, is dat echt de enige reden waarom jij gelooft? Misschien hoor je die uitspraak wel eens van je niet-christelijke vrienden. Zo van, als je niet-christelijk was opgevoed, dan zou je niet geloven. Dus, je kunt maar beter niet geloven. Maar is dat wel zo eerlijk? Want waarom geloven je niet-christelijke vrienden eigenlijk niet? Waarschijnlijk omdat zij ook niet-christelijk zijn opgevoed. Geldt deze uitspraak daarom niet voor beide partijen. Gelovig als ongelovig. Is het dus niet zo dat iedereen wel of niet gelooft door wat je ouders je hebben meegegeven? Weet je wat pas echt eerlijk zou zijn? Als iedereen op zoek ging, zelf op zoek ging naar wat hij of zij wel of niet gelooft. En jij hebt nu de ideale leeftijd bereikt om zelf op zoek te gaan naar wat je van alle geloven vindt en daarin je eigen keuze te maken. Anders gezegd, het is tijd om uit je bubbel te stappen, je filter af te doen en zelf op zoek te gaan naar wat het geloof voor jou betekent. En dat kun je ook tegen je vrienden zeggen. Ook zij mogen uit hun bubbel stappen en de uitdaging aangaan om zelf te ontdekken welk geloof bij hen past. Misschien vind je dat helemaal niet leuk, want het is nogal ingewikkeld, vind je niet? Er is zoveel keuze, er zijn zoveel verschillende godsdiensten. Het Christendom, het Jodendom, boeddhisme, hindoeïsme, de islam, um, atheïsme. Misschien heb je wel eens gehoord van agnosme. En misschien denk je wel, ach, als er zoveel is, dan zal er misschien wel in alles iets zijn wat goed is. Dus de keuze is reuze, het maakt niet uit wat je gelooft, alles is goed. Is dat zo? Ik denk dat het wel uitmaakt wat je gelooft. Op een gegeven moment ben ik op onderzoek uitgegaan naar welk, wat elk geloof betekent en wat het voor mij zou kunnen betekenen. En ik kwam tot de conclusie dat het alle verschillende godsdiensten, het christelijk geloof, op één punt heel uniek is. En verschillend van de rest. Je zou het zo kunnen samenvatten. Elk godsdienst zegt... Doe dit of doe dat en heel misschien kom je in de hemel. Maar zeker weten doe je het nooit. Als moslim moet je bijvoorbeeld vijf keer per dag het rituele gebed uitvoeren. En als hindel moet je goed genoeg leven in de hoop uiteindelijk genoeg karma te hebben ontvangen. En zo zijn er allemaal regeltjes om uiteindelijk daardoor in de hemel te komen. Maar het christelijk geloof is de enige die zegt niemand kan het verdienen om in de hemel te komen. Het enige wat je moet doen is geloven in Jezus. En dat vind ik tof, dat vind ik echt gaaf wat Jezus heeft gedaan. Want God koos er als schepper van de hele wereld voor om niet in de hemel te blijven, maar om naar de aarde te komen. Om zelf mens te worden. God, de grootste koning aller tijden, werd zelf mens om ons te laten zien hoe we kunnen leven. En om ons te bevrijden van de verkeerde dingen in ons leven. En trouwens, alsof geloven alleen maar om de hemel gaat. Natuurlijk niet. Als we gaan geloven in wat Jezus voor ons heeft gedaan, dan kunnen we opnieuw gaan leven met God. Het is een beetje zoals Adam en Eva dat deden in het paradijs. Dan gaat het geloofsavontuur pas echt starten. Durf uit je bubbel te stappen. En zelf te ontdekken wat je gelooft.